Ben je zzp'er en denk je elke keer dat je omzet eigenlijk meer zou moeten worden, dat je succesvoller zou willen zijn, zou willen groeien als zzp'er? Kijk dan deze video waarin ik een aantal tips met jou deel die je daarbij kunnen helpen. Laten we meteen beginnen met de eerste tip en dat is het gevaar van uurtje factuurtje. Veel zzp'ers uh, uh, die, die werken volgens het model van uurtje factuurtje en daar zit een groot nadeel aan. Dat is namelijk uh, 40 uur per week is uh, zo'n beetje de max. Ja, Je kan er 60 gaan draaien, maar het heeft een enorme beperking als je alleen maar met uurtje factuurtje werkt. Denk er eens aan of je jouw dienst of jouw product ook kan verpakken in een eenheidsprijs. Um, concreet, je bent tekstschrijver, dan kun je gaan offereren op basis van uurtje factuurtje. Maar je kan ook zeggen luister jij wil dat ik een artikel schrijf uh, en daar moet ik er vijf van maken voor jou. Ik reken zoveel per artikel uh, en dat is keer vijf en dan krijg jij van mij die vijf artikelen. Uh, het grote voordeel daarvan is twee allerlei, aan de ene kant veel klanten vinden dit heel erg prettig. Uh, want die willen, zich niet, die, die, die willen niet betalen voor uren, die willen betalen voor vijf artikelen die ze van jou krijgen. En ten tweede geeft het jou meer ruimte. Het geeft jou meer ruimte om hogere marges eh, te rekenen, eh, maar het geeft je ook meer ruimte om daarmee te spelen. Eh, want je kan wel heel gedetailleerd zeggen zoveel per uur en zoveel woordjes. En dat kost dan zoveel. Terwijl wat nou als je de klant enorm blij kan maken met 100 woordjes extra in een artikel. En dat kost jou een uurtje extra werken. Moet je die dan altijd extra factureren aan die klant? Ik denk het niet. Ik denk als jij zegt, ik maak voor jou die vijf artikelen en je maakt die klant daarmee dolblij. De ene keer draaien wat meer marge, de andere keer draaien wat minder marge. Maar waar het om gaat is dat je die klant blij maakt en dat hij de volgende keer als hij weer artikeltjes nodig heeft, dat hij weer bij jou komt. De tweede tip in deze video, mocht je nou toch... Met, een, uh, met het uh, principe van uurtje-factuurtje werken. Zorg dan dat je niet te laag begint. Ik weet het, toen ik voor mezelf begon, ik, uh, ik, uh, ik deed internetstrategie uh, een long time ago. En uh, toen ik mijn eerste adviesklus binnenhaalde, wilde ik die klant super graag hebben. En, uh, en hanteerde ik een, uh, een super laag uurtarief. Waarop die klant uiteraard zei: van Joh, uh, kom maar binnen en uh, ga mij maar adviseren. Nou, dat deed ik. En die klant was echt dolblij. Maar niet zo blij dat hij na drie maanden zei: Joh, uh, we gaan een vervolgopdracht doen. En we gaan je uurtarief met 25% omhoog gooien. Daar zit er niet in, dus de klant wordt misschien wel heel blij, maar de kans dat je uurtarief omhoog gaat, uh, die uh, is niet groot. Dus pas op, zeker als het een klant kan zijn waar je voor langere tijd mee gaat werken, zorg ervoor dat je niet te laag instapt, want nogmaals je uurtarief krijg je zelden omhoog. Vind je deze video nou leuk? En ik heb zometeen nog een andere tip voor je. Maar voordat ik die weggeef, vind je deze video leuk? Geef hem alsjeblieft een duimpje omhoog. En mocht je meer willen weten over ondernemerschap en willen leren van andere ondernemers, abonneer je dan op CVD-TV. Dat kun je doen door op de abonneerknop te klikken onder deze video. De derde tip die ik met jullie wil delen is, uh, uh, werk probeer. kijk of je kan werken met zogenaamde uh, abonnementen. Oftewel zorg voor repeterende omzet. Niks is zo onzeker als zzp'er dat je elke keer weer achter klussen aan moet jagen en elke keer weer nieuwe omzet moet gaan scoren. Hoe fijn is het als jij op een gegeven moment een aantal klanten hebt waarvan je weet hoeveel ze per jaar bij jou gaan doen. Uh, denk aan een personal trainer, die kan zijn uurtarief hanteren, maar die kan ook zeggen, hey, luister, voor een x-bedrag per jaar gaan we dit en dit en dit samen doen. En op die manier sluit iemand een abonnement bij je af uh, en kun jij per jaar of per maand uh, kun je gaan factureren. Een ander voorbeeld is een website bouwen. Die website bouwen is misschien eenmalig en die doe je op productbasis of op uurtariefbasis. Maar daarnaast kun je zeggen van joh, zullen we een onderhoudsbedrag afspreken? Dan kun jij mij altijd bellen en mailen. Heel veel klanten doen dat dan niet. Uh, maar jij spreekt wel zo'n onderhoudscontract af en jij kan op jaarbasis een bepaald bedrag factureren. Twintig klantjes keer een paar honderd euro is toch een hele leuke uh, inkomstenbron waar je in de meeste gevallen niet zoveel voor hoeft te doen. Dus zorg dat je naast initiële en enkele uh, omzet zorg dat je repeterende omzet genereert in de vorm van abonnementjes of uh, afspraken per jaar. De vierde tip alweer uh, in deze video en dat is uh, wat ik altijd zeg eer kleine klanten en dat heeft te maken uit een ervaring die ik zelf in het verleden heb gehad uh, we hadden toen uh, ik had een groot internetbedrijf en we hadden een aantal hele grote klanten en een van die klanten die deed zo'n 40% van onze omzet totdat die klant uh, opzegde om uh, zeer moverende reden niet eens uit ontevredenheid maar dat betekende wel in één keer een klap van 40% omzetverlies die bijna niet meer goed te maken was gelukkig hadden we daarnaast heel veel zogenaamde hostingcontracten allemaal kleine contracten van heel veel klanten die hun websites bij ons hosten en die wij onderhielden. En dat was eigenlijk onze redding. En ik zie dat ook veel bij zzp'ers. Zzp'ers die misschien een klein aantal klanten hebben en soms gevaarlijk veel omzet doen bij één klant. 30%, 40%, misschien wel 50% bij één klant. Dan kun je aan de ene kant denken, oh dat is fijn want ik heb maar één klant en die doet heel veel van mijn omzet, zolang het goed gaat. Maar mocht die ene klant vertrekken, dan heb je een groot probleem, want dan ben je in één keer een heel groot stuk van je omzet kwijt. Dus dus eigenlijk ben voorzichtig. Zodra het boven de 30% komt, ben kritisch. En nogmaals, heel veel kleine klanten maken ook een grote klant. Als het gaat om het maken van offertes naar klanten toe, het volgende. Ik zie te veel offertes die veel te gedetailleerd zijn. Een offerte van 3500 euro of van 2400 euro met 20 stelposten. Ik word daar altijd heel onderzoekend van als ik degene ben aan de andere kant. Want dan ga ik hem lezen en dan ga ik denken, oh, zes uur voor dit... Dat kan volgens mij ook in drie. Oftewel, je krijgt potentieel heel veel gezeur over die offerten. En ten tweede, ik zit daar als klant ook niet op te wachten. En zoals ik ook al zei met het werken met uurtarieven. Ik heb veel liever een offerte die zegt, ik ga voor jou dit en dit en dit regelen. Dit lever ik op en dat kost jou zoveel. En hoe jij dat dan als ZZP'er regelt en hoeveel uren jij daaraan spendeert en wie er allemaal voor in moet kopen, dat boeit me niet. Ik wil gewoon de output van jou kopen. En als dat bedrag voor mij redelijk is en marktconform en ik vind dat het, het waard is, dan betaal ik jou. Want ik ga uit van vertrouwen uh, en ik hoef niet van jou tot op het dubbeltje te weten hoe je je centen gaat uh, verdelen. Dus hou offertes simpel. Zeker als het gaat om wat kleinere bedragen. Ga daar geen avonden voor zitten en compleet specificeren in van alle hand posten, maar hou het lekker simpel. Uh, ik zelf, ik doe offertes van 10, 15.000 euro, die doe ik per mail, waarin ik een korte omschrijving in één ene maak en ik zeg en dit en dit en dit krijg je ervoor, dat is inclusief dat en dan dat en dat kost 15.000 euro en dan zeggen klanten, grote klanten, die zeggen dat is prima uh, en daar doe ik het voor. Want weet je wat het is? Hoe uitgebreider de offerte, hoe meer discussie je erover kan krijgen. En voordat ik nou de volgende tip uh, met je deel, uh, mocht je nou zelf een tip hebben, uh, deel die dan in de reacties onder deze video, zodat we daar weer andere ondernemers mee kunnen helpen. Absoluut uh, superbelangrijk als je het nog niet gedaan hebt. Maar om te gaan doen als jij als ZZP'er aan de slag wil. Of je als ondernemer uh, in de toekomst wil gaan groeien. Dat is uh, netwerken. Uh, een netwerk is, is van van cruciale waarde voor het succes van van ondernemers. Ik haal 100% van mijn handel uit mijn netwerk. Ik maak geen reclame. Ik ben aan de ene kant als dagvoorzitter en host uh, actief. Daarnaast heb ik mijn YouTube kanaal 7D TV waar ik uh, videoportretten maak van ondernemers. Dat zijn mijn twee inkomstenmodellen. En al die handel die komt binnen via mijn social media kanalen en via mijn netwerk. Twee belangrijke aspecten als het gaat om netwerken en met name online netwerken, want dat is natuurlijk super. Super waardevol om dat te doen. Eén, uh, het is een kwestie van geven en nemen. Dus zorg dat je niet alleen maar neemt. Zorg niet dat je alleen maar commerciële berichten je netwerk in van hé, hey, uh, wil je mij, uh, ik, uh, dit, dit kan ik en je moet mijn spullen kopen. Zorg dat jij ook inhoudelijk dingen weggeeft en dingen van waarde geeft, waardoor de handel je de andere kant op ook gegund wordt. Uh, en ten tweede, uh, als het gaat om netwerken, doe dat actief. Ik spreek nog steeds mensen, en dat mag hoor, je deel is geen goede foutje in, maar ik geef mijn mening. En die zeggen, joh, als het gaat om LinkedIn, dan connect ik alleen maar met mensen die ik echt in het, in de, vanuit de echte wereld gewoon ken. Dan denk je, ja, dat is leuk, prima, maar je beperkt je commercieel enorm. He, stel dat jouw doelgroep uh, boekhouders zijn, ik verzin maar een dwarsstraat, dan is het voor jou super relevant om boekhouders te gaan volgen op LinkedIn. Want hoe groter jouw netwerk van boekhouders is op LinkedIn, uh, hoe relevanter jouw bereik wordt. Oftewel, als jij dan op een gegeven moment op LinkedIn een posting uh, of een artikeltje schrijft over een bepaald onderwerp wat interessant is voor jouw doelgroep, lees boekhouders, dan is jouw bereik onder die boekhouders, is groter. Ik zie mezelf wat dat betreft veel meer als een uitgever. En wat is er van belang voor een uitgever? Bereik. Je bent niet voor niks deze video aan het kijken. Dus of je bent al zzp'er of je wil het worden. En dat betekent dat je stikt van de ideeën. Iedereen die ondernemend is, die heeft heel veel ideeën. Uh, praat daar vaak ook heel veel over. Nou, ik kan je één ding vertellen, sorry voor teleurstelling, maar ideeën, daar heb je geen reet aan. Uh, ik kan me nog herinneren dat ooit had ik een heel groot internetbureau, al een man of tachtig. Uh, en het bewijs, ik heb een paar getuigen, die kunnen dit bewijzen. We waren borrelen en ik zei, uh, op een gegeven moment, iedereen die begon digitale camera's te krijgen en zo. En ik zei, weet je wat we zouden moeten doen? We, en we hadden een internetbedrijf, hè, wij bouwden websites. En op een gegeven moment zei ik, joh, weet je wat we zouden moeten doen? We zouden een website moeten bouwen. Waar dan zeg maar, iedereen die gaat nu filmpjes maken, uh, digitaal. Uh, als we nou eens een website bouwen waar iedereen die filmpjes met elkaar kan delen. Zou dat nou niet een super gaaf uh, businessmodel zijn? Nou, we dronken nog een paar biertjes en het idee vervloog. En een paar jaar later, tada was daar uh, YouTube. Uh, oftewel, uh, een idee alleen, daar heb je helemaal geen reet aan. Kom in actie. Uh, ideeën zijn er om te realiseren. Dus test ideeën uit door dingen te gaan doen. Want alleen door dingen te doen. Doen, oftewel door te ondernemen, alleen dan kom jij stappen verder. Een, uh, een tip die te maken heeft met, met een stukje marketing en communicatie is um, uh, de volgende, en dat is dat je propositie niet hetzelfde hoeft te zijn uh, als wat je allemaal doet. Wat bedoel ik daarmee? Heel veel zzp'ers die vraag ik uh, wel eens: van oké, okay, wat doe jij dan? En ze is: dus, Nou ja, uh, ik, doe, uh, ik doe dit en ik doe ook dat en doe dat en doe dat en doe dat en ik doe dat doe dat. Je propositie wordt daardoor heel vaag. Als jij moet pitchen voor klanten, dan moet je eigenlijk in één zin kunnen vertellen wat je doet. Maar dat hoeft niet tegelijk hetzelfde te zijn als waar je je geld mee verdient. Concreet, ik had ooit een groot internetbedrijf en onze propositie was... wij doen advies en creatie op het gebied van e-business. Oftewel, wij bedienen de grote klanten aanmerken en wij deden daar strategisch advies voor op het gebied van internet en wij realiseerden complexe grote websites voor ze. Dat was een hele duidelijke propositie waarbij we prachtige klanten aantrokken tegelijkertijd werkten wij voor heel veel MKB-bedrijven en daar deden wij de hosting voor. We hadden toch onze hele hostingplatform hadden we ingericht voor die grote klanten en voor heel veel kleinere MKB-klanten was dat heel interessant om hun websites te hosten. We hadden daar onderhoudscontractjes voor en daar verdienden we gewoon lekker veel geld mee. Zeker toen op een gegeven moment er een crisis voorbij kon jagen en al die grote opdrachtgevers die die trokken hun keutel in. Toen hadden we heel veel kleinere klanten die gewoon heel veel hostingcontractjes bij ons hadden. Maar dat zetten we niet in onze propositie, want dan wordt je propositie warrig. Wij zijn een, een state-of-the-art internetbureau, we doen strategiecreatie, maar we hosten ook websites van MKB'ers en we doen ook dit en we doen ook dat. Uh, dat is niet helder. Dus zorg dat je die... gif je ook ruimte hè, om veel meer dingen te doen, maar zorg dat je naar buiten toe een hele heldere, eenvoudige, rechtlijnige propositie hebt. Alle ondernemers en iedereen die zit te kijken waarschijnlijk ook, en ook jij waarschijnlijk, die kenmerken zich door uh, een, een hoge mate van ongeduldigheid. Uh, en liever alles vandaag uh, dan morgen. Um, en deze tip die gaat over tijd. Sommige dingen die kosten gewoon tijd. Uh, oftewel uh, ervaring uh, moet je opdoen. Wat is het? Ik geloof dat er een regel is als je 10.000 of 15.000 uur hebt gemaakt dan ben je ergens expert in. Die moet je wel eerst maken en dat kost gewoon tijd. Uh, een netwerk opbouwen, een waardevol zakelijk netwerk opbouwen kost gewoon tijd. Uh, een naam in de markt opbouwen. Ik ben inmiddels als dagvoorzitter uh, voor ondernemen Nederland. Daar heb ik een redelijk goede naam opgebouwd. En veel mensen die kennen mij inmiddels. Daardoor word ik ook heel vaak geboekt. Betekent ook dat ik mijn werk gewoon tering goed moet blijven doen. Want anders is die naam ook zo weer weg. Maar het opbouwen van die naam heeft gewoon tijd gekost. Ik heb gewoon heel veel jaren, honderd keer per jaar op een podium gestaan. En daarmee heb ik een naam opgebouwd die ik nu heb. CVD TV run ik al zes jaar. Uh, dus op een gegeven moment bouw je een naam op, maar dat kost tijd. Dus voor iedereen die nu zit te kijken en die gewoon waanzinnig ongeduldig is, uh, dat is heel goed. Hou vast en blijf eager en blijf ongeduldig en blijf drammen en blijf gaan met die banaan. Maar realiseer je ook dat sommige dingen die kosten gewoon fysiek tijd. Uh, dus ze nu en dan ook een keer rustig ademhalen en morgen weer een dag. Ik hoop dat deze tips je een beetje hebben kunnen helpen. En wil je meer inspiratie en meer lessen en je meer verdiepen in ondernemerschap, kijk dan alsjeblieft op mijn YouTube-kanaal 7DTV. Daar staan honderden video's op met gesprekken met ondernemers, hoe zij aan het ondernemen zijn en wat zij allemaal geleerd hebben. Neem vooral een abonnement, ook daarop kost je niks. Abonneer je op 7DTV op de podcast. En voor nu, dank je wel voor het kijken. Hoi!